...Piratenpartij? Ja, de partij? ja dat In Amsterdam? Uh, nou, in heel Nederland eigenlijk. Dus ja, oké, okay, maar de, de pir ik ben ook lid van de Piratenpartij, maar uh, ik heb ook hier lezing gegeven die. in Delft... Ja. ...op ja. de ledenvergadering, maar uh, ja, er zijn nog heel veel mensen die bij de Piratenpartij toch niet zien zitten. Wat? Ja, basisinkomen. In basisinkomen? Ja. We nou, hebben het niet als uh, uh, een van de hoogpartijprogramma's gehad. Oh, dat is dan veranderd, want er ja, was toen altijd ja, ja discussie over, moeten we dat wel, moeten we dat... Nou, dat is toch zeker vijf jaar geleden ja, of zo. we hebben het over nu een hele andere tijd op dit Ah, oké. Okay. Dus je ja, dus bent nu echt voorstander. Ja, heel enorm voorstander. Ja. Dat zou ik wel gezien, dat de enige oplossing om eigenlijk een hoop structurele problemen op te lossen. Ja. En je gaat namelijk een heel goed uh, probleem is een beetje. Ja. Dat op uh, het moment dat mensen te weinig hebben, dan gaat het nog goed met ze. En als ze dan ook nog, als ze dan probeert te snoepen, zeker ik als je een, uh, een, een bijstandsuitkering hebt. Ja. En je probeert dan een beetje bij te snoepen. Dan word je, dus je nog dan gestraft dan, ook. Ja, ja. Het, ja. het overleven kan niet een criminele daad zijn nee. dat klopt gewoon nee, niet nee. en uh, we hebben op dit moment ook die um, we hebben best wel veel grote bedrijven die hier al gevestigd staan en die lopen door bepaalde constructies die we hier hebben enorm veel um, ja, voordelen als het gaat om het betalen van belasting um, dus als ze dat Bijvoorbeeld die datacenters die we op dit moment hebben. We hebben enorm veel geld aan uitgegeven om energie te creëren. Wat in eerste instantie bedoeld was dat we dat zouden geven, die energie, aan de bewoners. En dan komen opeens die datacenters, die slokken alles op. Ja, onder het mom van uh, werkgelegenheid en ja, daar, is, maar daar werkt om, uh, niemand. ook om uh, het mom van dat er dan geen uh, energie uh, dat extra wordt gecreëerd en zou zouden verspillen. Ondertussen we wordt wel eens 70%, 70 energie per dag aan, aan verbruikt. Ja. Uh, en dat is gewoon heel raar. Um, maar die bedrijven die zijn dan wel hier gevestigd. Die betalen daar weinig of geen belasting over. En als je dat nou eens even zag, hebben we hebben dat even uitgezocht. Maar wij lopen we, alleen al op Google, lopen we dus um, 160 miljard aan we gewoon mis via dat bedrijf. Terwijl ze hier wel het meeste van weten.